Hey probetje. Hey bem bem, kom eens bem bem. Oh probetje. Oh probetje. Hé, Bembem, Kijk eens, Bembem, Bem. Oh, brabetje. Brabetje, dat is beter op. Oh, brabetje. Hé, Bembem, Ik heb maar één voetel. En twee kleine stukjes. Hé. Kijk eens, Bem Bem. Oh, brabetje. Oh, hey, hey. Kijk eens, brabetje. Oh, dat smaakt goed, Brabantje. Hé hey, Bem Bem. De beste vrienden van Robert Dijkgraaf. Hé hey, Brabantje. Hé hey, Bem Bem. Hé. Hey. Dat is heel gezond en slim, gas.